Bij het adviespunt Relatie en Scheiden kan je gratis, kosteloos hulpinformatie en advies krijgen met alle verschillende soorten vragen over relaties en eventueel ook scheiden. Vragen die regelmatig naar voren komen zijn bijvoorbeeld als mensen in een relatie zitten maar het loopt niet zo lekker en ze willen bijvoorbeeld uh, ontdekken van hé, hey, uh, hoe komt het dat we wat wrijving hebben, uh, we willen elkaar beter begrijpen. Uh, maar het kan ook zijn dat je best wel wat twijfels hebt van hey, willen wij met elkaar door of willen we toch liever uit elkaar? Als ze wel met elkaar willen blijven, welke, hoe kunnen ze best hun problemen oplossen? Maar ook over welke keuzes moeten gemaakt worden voor mensen die kiezen wel uit elkaar te gaan. Omdat dat kan leiden tot best wel ingrijpende gevolgen voor hunzelf en hun omgeving, bijvoorbeeld kinderen. Hoe kunnen zij voorkomen dat de kinderen overbodig last heeft van een relatiebrook? Nou, die soort vragen krijgen weer waken. Het kan ook zijn dat je besloten hebt om uit elkaar te gaan. Nou, dat is een, een hele ingewikkelde periode waarin je allerlei uh, moeilijke beslissingen moet nemen. Nou ja, dat kan allerlei vragen oproepen en uh, dan kan je bij ons terecht. Als je contact opneemt met het adviespunt kom je in gesprek met een professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin of Maatschappelijk Werk EDA. En uh, die, die luistert, uh, geeft gratis advies en informatie. En het kan leiden tot, uh, tot verdere afspraken of een doorverwijzing als dat nodig is. Maar in de eerste instantie is het gewoon even luisteren aan de telefoon, meedenken en advies geven waar nodig. Maar bijvoorbeeld ook in overleg met jullie de verbinding leggen met adviseurs? Denk dan aan een inkomensconsulent. Advocaten of mediators of een meer gespecialiseerd vorm van hulpverlening omtrent de kinderen als dat nodig is. Alles in overleg. Wij geven in eerste instantie advies en informatie. Als u contact wil opnemen met, uh, met het adviespunt, komen u in eerste instantie telefonisch in gesprek. We kunnen dan uh, met u meedenken over uw vragen en uh, indien nodig kunnen we een uh, vervolgafspraak maken met een van ons of met een adviseur. Wij zijn telefonisch bereikbaar elke vrijdagochtend tussen 9 en 11 in oneven weken. En voor meer informatie kan je op onze website kijken.